Zo, en nu ga ik iets vertellen over de nieuwe Monkey. We staan nu bij de nieuwe Honda Z 125 Monkey. De nieuwe Monkey is geïntroduceerd als opvolger van de oude Monkey 50cc. En we gaan nu naar een 125cc Motor Monkey. Hij is iets volwassener geworden. De oude Monkey had 10 inch wieltjes, deze is al naar 12 inch wieltjes gegaan. Het motorblokje is eigenlijk in basis gelijk aan dat van de MSX 125. En deze die heeft een leuke functie erbij gekregen, want hij heeft nu ook alarm. En we kunnen het alarm ook afhalen. En op het moment dat je nou 10 monkeys op een rij hebt staan en je gaat ergens naar een supermarkt of naar een, uh, een boodschap doen. En er staan heel veel monkeys op een rij en je zegt van welke was het nou bij mij? Druk je op de answer back knop en dan roept hij een paar keer en dan weet je, oh dit was mijn monkey. nieuwe monkey is voorzien van een laptoplamp, voorzien van ABS-sensoren op het voorwiel, waardoor we meer veiligheid hebben bij het remmen. Op de nieuwe Monkey bevindt zich ook de standaard vijf schroeven tankdop zodat we ook bijvoorbeeld een tas van SH Motor kunnen bevestigen.